Welkom allemaal, in deze video gaan we kijken naar inverse functies. We gaan kijken wat een inverse functie is, wanneer een functie een inverse functie heeft en we gaan kijken hoe we een inverse functie kunnen tekenen. Wat is nu een inverse functie? Laten we eerst eens even een willekeurige functie schetsen. We zien hier een willekeurige functie of we zien de grafiek van een willekeurige functie f en deze gaan we spiegelen in de lijn i is x. Dus we spiegelen de grafiek in de lijn i is x, we krijgen een nieuwe grafiek en deze grafiek is de grafiek van de inverse functie van f. De inverse functie dat noteren we als volgt, wanneer we een functie hebben f van x, dan zeggen we f inverse en die inverse dat zetten we er rechts bovenin. Dus We gebruiken daarvoor de letters i en v, dus we krijgen f inverse van x. Laten we eens een willekeurig punt op de x-as pakken, zeg 2,0. Dus we hebben het punt 2,0. En dit punt gaan we spiegelen in de lijn i is x. Waar komen we dan terecht? Dan komen we terecht op de i-as, namelijk in het punt 0,2. Dus wanneer we het punt 2,0 spiegelen in de i-as, krijgen we het punt 0,2. Als we nu kijken naar die coördinaten, dan zien we dat die 2 en die 0 zijn omgedraaid. Dat die 2 en die 0 zijn omgedraaid, dat komt omdat we hebben gespiegeld in de lijn i is x. Dus x en de i kunnen we omdraaien. Laten we een punt nemen op de grafiek, zeg uh, punt 3,1. En wanneer we deze gaan spiegelen in de lijn i is x, dan krijgen we een punt op de inverse van f. Immers, die grafiek is is gespiegeld in de lijn i is x. Dus wanneer ik dan een punt op de grafiek van f pak, komt die automatisch op de grafiek van de inverse van f. En deze heeft als coördinaten 1,3. En ook ditmaal zien we 3,1 spiegelen in de i-a's levert op 1,3. Wat kunnen we hiermee? Wanneer ik nu heb f van 3, dan weet ik dat die uitkomst daarvan, dat het moet 1 zijn. Dat kunnen we ook zien in het assenstelsel. Maar dit betekent ook dat als ik f inverse van 1 pak, dan moet die uitkomst zijn 3. Immers die 3 en die 1, net als bij die coördinaten hebben we die omgedraaid. Dus als ik nu heb f van 31 en ik weet dat die bijbehorende functiewaarde 171 is. Wat weet ik dan van de f inverse van 171? Wat weet ik dan wat daar de bijbehorende functiewaarde is? Inderdaad, het is het omdraaien van die twee getallen en we weten dat de f inverse van 171 is 31. Dit is een eigenschap van inverse functies die we zo dadelijk nog gaan gebruiken bij het tekenen van grafieken van inverse functies. Voordat we verder gaan, moeten we onszelf eerst de vraag stellen, heeft elke functie een inverse? Of met andere woorden, wanneer is een functie inverteerbaar? Een functie heeft een inverse. Als een willekeurige horizontale lijn de functie maximaal één keer snijdt. Dus wanneer ik een willekeurige functie heb en ik pak een horizontale lijn. Dan mag deze horizontale lijn de functie maximaal één keer snijden. Nou we zien dat de horizontale lijn de functie maximaal één keer snijdt. Dus deze functie heeft een inverse. Op zich niet zo opmerkelijk want dit is namelijk de functie die we zojuist hebben gebruikt. Dus wanneer heeft een functie een inverse? Nou, als we kijken naar uh, hier een willekeurige functie. Ik neem een horizontale lijn. We zien, snijdt de functie maximaal één keer. Dus deze functie heeft een inverse. Ik pak nu een andere functie, een soort van paraboolvorm. En wanneer ik nu een willekeurige horizontale lijn pak, dan zie ik al vrij snel twee snijpunten. Dus deze functie heeft geen inverse. Maar hier kunnen we iets aan doen. Wanneer ik nu kijk naar de top met x-coördinaat a, en ik kijk dan alleen even op het domein vanaf a naar rechts, dus ik neem het rechte gedeelte van die parabool, dan zie ik nu dat de horizontale lijn de grafiek maar één keer snijdt. Dus nu heeft hij wel een inverse. Dus ik heb het domein aangepast. Ik heb ik dusdanig aangepast dat hij nu wel een inverse heeft. Tegelijkertijd kun je ook zien dat die a... Ook de kleinste waarde is waarvoor die functie een inverse heeft. Want zou ik die a iets verder naar links doortrekken, dan gaat het kommetje weer omhoog. En wanneer ik daar een horizontale lijn zou trekken, dan heeft hij daar alweer twee snijpunten. Gaan we naar het tekenen. We hebben een functie. f van x is x kwadraat min 2x min 1. En deze gaan we bekijken op het domein van af p naar rechts. En nu is de vraag, bereken de kleinste waarde van p waarvoor de functie een inverse functie heeft. Daarnaast gaan we de grafieken van F en de inverse van F in één figuur tekenen. Ik begin even met een klaarblaadje. Um, die functie F, nou, je kunt zien dat is een dalparabool. Dus wanneer ik een horizontale lijn trek, twee snijpunten, dan heeft hij geen inverse. Maar wanneer ik die horizontale lijn nu naar beneden beweeg en ik kom uit in de top, dan zie ik dat de horizontale lijn, de parabool daar maar één keer snijdt. Nou, dit punt, dus die, die, die top, dat is de minimale waarde van p, waarvoor de functie een inverse heeft. En die p-waarde, die vinden we dan door te kijken naar het x-coördinaat van de top. Dus we zullen iets moeten doen met de top. We weten, die p, dat is het x-coördinaat van de top. En de x-coördinaat van de top, die kunnen we vinden door min b te delen door 2a. Nou, min b, ik zie in mijn functievoorschrift dat de b een waarde heeft van min 2, dus min b wordt min min 2. a heeft een waarde van 1, 2 maal a geeft 2, min min 2 wordt 2, 2 gedeeld door 2 geeft 1. Dus p heeft een waarde van 1. Dus ik weet nu dat de kleinste waarde waarvoor mijn functie een inverse heeft is 1 en dit geeft dus het domein vanaf 1, 1 doet wel mee, helemaal naar rechts. We moeten hem gaan tekenen, dus ik uh, pak een tabel. Ik begin met mijn kleinste waarde, dat is die 1. En deze vul ik in, in mijn functie. Ik krijg 1 in het kwadraat, min 2 maal 1, min 1. En dat is min 2. Nou, ik wil hem gaan tekenen, dus ik heb nog een aantal punten nodig. Ik neem 2, 3 en 4 als x-waarde. Deze vul ik 1 voor 1 in, in mijn functie. En ik krijg als y waarde min 1, 2 en 7. Deze teken ik in het assenstelsel. Ik teken een vloeiende kromme door deze punten en daar heb ik mijn grafiek. Gaan we naar de inverse. Ook dit keer heb ik een tabel nodig. Ik neem weer een aantal x-waarden en ik wil graag weten wat mijn uitvoer is. En nu ga ik gebruik maken van het feit dat ik die x en die y-waarden kon omdraaien om de inverse te krijgen. Dus ik kijk nu, wat waren mijn uitkomsten? Oftewel, wat waren de y waarden Die neem ik nu als x-waarden. En tegelijkertijd weet ik dan dat die bijbehorende uitkomsten, of die y waarden dat zijn de x-waarden van de originele functie. En deze vul ik in voor de y waarden die horen bij de inverse functie. Ook deze punten teken ik in het assenstelsel. Ook hier een vloeiende krommende door en zie daar de grafiek van de inverse functie. Ik teken nog even de lijn i is x, maar ik zie dat de grafiek gespiegeld is in de lijn i is x. En wat ik ook zie is dat de twee grafieken elkaar snijden precies op de lijn i is x. De grafiek van een functie en de grafiek van zijn inverse functie zullen elkaar altijd snijden op de lijn i is x. Nou hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken.